Zo, we gaan aan de slag met het pinnen. Even kijken hoe dat dan werkt. Uh, je begint natuurlijk eerst met, ik ga een pinbord aanmaken. En uh, je gaat hier naartoe en je klikt op plus. En stel dat je een bord wil hebben over Vincent van Gogh. Uh, je kunt hem verborgen houden, dan uh, klik je zo. Als je hem zo zet, staat hij open. Dus ik zet hem even op verborgen en dan klik je op maken. Nou, hier heb je mijn eerste bord. Hij is nog leeg. En op welke manier kun je nu zoeken? Uh, waarschijnlijk staat Vincent van Gogh uh, zeker als bord al uh, in Pinterest. Laten we eens even kijken. Hier uh, zoek ik op pins en hier zoek ik op borden. Dus, uh, oh jee, ik ben niet de enige die een uh, bord heeft gemaakt, zoals je ziet. Zijn er al uh, tig, tig, tig borden die men heeft gemaakt. Ja, je ziet heel veel overlap. Hè, dus iedereen wil toch uh, zijn eigen bord maken. Dus wat je natuurlijk kunt doen is uh, die borden bekijken. En uh, is het dan nog wel nodig om een eigen bord te maken? Vaak wel. Maar je kunt zeggen, ik ga het bord volgen. Ja, dus uh, dan volg jij nu dat bord. En waar vind jij dan uh, de borden die jij kunt volgen? Uh, dan ga je naar mijn profiel en dan zie je hier volgend. En dan ga je naar, oké, okay, dat zijn de mensen, maar dan ga ik naar de borden. En uh, onderaan staat dan het laatste bord. Ik heb natuurlijk al heel veel Vincent van Gogh. Hier zie je hem staan. En hier ook Vincent van Gogh. Nou, we gaan even terug en... Um, Stel dat je zegt, oké okay, Vincent van Gogh, ik wil een aantal uh, pins, want ik wil specifiek iets over bomen. Nou, ik wil alles verzamelen van bomen. Dan heb je hier de pin en dan klik je gewoon op bewaren. En dan zeg je, oké, okay, waar ga ik het bord op bewaren? Op uh, Vincent van Gogh. En die vind je hier en dan druk je op bewaren. Nou, hier zie je staan, hij is bewaard op mijn bord, Vincent van Gogh. En zo kun je dus uh, uh, gewoon kijken, oké, okay, nog een boom, die wil ik ook bewaren. Nou, dus zo ben je eigenlijk bezig je eigen bord te maken en daar gebruik jij pins van, van andere mensen. Nou, wat kan nog meer? Uh, je kunt natuurlijk ook uh, zelf zoeken. Uh, je bent op uh, Google, Vincent van Gogh en je zegt bomen... Op. Nou, het bomen, Vincent van Gogh, van Gogh, museum, en je bekijkt dat en je zegt, oh wauw, ja, deze wil ik bewaren. Je ziet hier mijn kleine button, en uh, deze kun je dan klikken, aanklikken, en dan zeg je op mijn bord opslaan. Oké, okay. dus dan staat deze pin ook op mijn bord. Hoe kom ik nou aan die kleine button? Nou, ik googelt even. Dat ligt er dus aan jouw eigen browser. Ik heb Chrome uh, Helpcenter. Uh, browser knop. Dus dan kun je daar even achter Chrome typen. Nou, en dan zie je hier de, de extensie. En bij mij is die al toegevoegd aan Chrome. En dus dan klik je hierop en dan komt jouw pinbutton daar terecht. Dat is super handig natuurlijk als je bezig bent op websites. We hadden bomen, uh, laat ik nog even iets anders proberen. Bomen met klimop. Oh, dat is ook weer de... Uh, even kijken, een andere... Een museumshop. Nou, misschien even bij afbeeldingen kijken. Je zegt, yes, deze wil ik ook bewaren. Nou, dan ga je even die afbeelding bezoeken... En dan zeg je weer, hop, nou deze wil ik bewaren, op mijn pinbord opslaan. Goed, als je nu geen um, pinbutton wil hebben, maar je wilt gewoon de website zo opslaan, kan dat ook nog. Um, ja, stel dat we hier een, uh, dan zeg je weer bezoeken. Nou, dan kopieer je de link. Van de website. Je gaat naar Pinterest. En ik ga even terug zo. En je klikt hier op plus. En dan pak je bewaren vanaf een website. Nou, en dan doe je hop. En dan volgende. En dan is hier de pin. En dan zeg je bewaren. Op Vincent van Gogh. Nou, nou, kun je even naar je bord kijken. Yes. Uh, nee, ik ga even naar mijn profiel. Ik zit niet goed. Ik ga naar mijn borden. Uh, naar beneden toe. Want ik had mijn bord hier gezet. Nou, en dan zie je al jouw pins staan. Die jij dus bewaard hebt. Of vanuit Pinterest zelf. Of vanuit een website. Of met de pin-button. Dus dit zijn eigenlijk de drie makkelijkste manieren om je informatie goed op te slaan.